Ah, ja. Ah, ah. Hey, kijk, hij is zelfstandiger geworden. en heeft op Join gebeurd. Fuck jou. <laughs> <laughs> <laughs> Jongens, ik Wat heb een idee. Op. Waarom heb jij we nou weer een probleem? We... Mike, nee. nee ik... <laughs> Hij heeft een idee voor oh. een verandering. <laughs> ik verzond het probleem. Hello. Ja, moet je? Help een broer. <laughs> Wat? Dat is <laughs> niet aardig, nee, want het is helemaal moeilijk. Hij had nog op dezelfde plek hangen, die vieze hond. Ja, dit is moeilijk. Oh, mijn god. You kidding me? Ja, ik heb parachute. Ik zit als een first person. Hè. Ja, ik heb ook parachute. Ik schrok, me, ik schrok me de met tyfus ouwe, dat ik in ik ik zag niet waar ik was. Zo eentje, dat moet toch wel lukken? Oh. Maar nou, niet deze, doe ik de volgende. waar de fuck? Kut, nee. <laughs> oh, oh, oh, mijn is eraf, wat? Oh, ik heb hem, ik had hem, maar door jouw explosie ben ik geëxplodeerd. Echt waar. Ah, dan komt hij weer met zijn fucking titan ding. Oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oh, fuck jou. Oh, nee, ik zie Danny achter me. This is not good. Ja, maar fucking, we kunnen Michael nooit killen. Let op, ik ga nu in hem vliegen, hè. Fuck. Oh, mijn god. Nee, niet crashen. Dit ding is zwaar, jongen. Hè? No shit, kijk eens wat je vliegt. Oh! Wat oh. oh. <lacht> <lacht> we proberen je, vrouw? Ja, ja, lekker bezig, Mike. Blijf ze doorgaan. Je gaat crashen, noob! <lacht> Pas op, ik nee. land vlak achter je. Nee, nee, nee, nee. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! <lacht> <Even kusje. lacht> Oh mijn god, ik breek ze spoiler. <laughs> Waarom vlieg ik op zijn kop? Dit wil ik niet. Ik ga dood. Nee! Oh ja, in het water. Ik ga gewoon snel achteruit. Ja, hij gaat snel achteruit en ik vooruit. Ja, blijf maar achteruit gaan. Doei, Kijk, yo yo yo joe, out. yo mijn god, hij yo yo gewoon in de lucht, yo yo yo yo ik yo yo yo yo yo yo Ik ga deze jump land hem. yo yo oh. land hem, land, hem. land, yo yo oh, geland! Oh. Easy. Ja, die vliegtuigen moeten vliegen, Wij helpen ze. Wat? Hoe zijn we dood? Nou... Nou... we <laughs> ik mm, het vol te kapot? Die verzond. Ik, ik doe er net even Oh nee, even ik schiet er echt je <laughs> kop in. Freddy, <laughs> stap in! Wat een flikker ben je ja, ook. Ik kan, ik kan niet stappen. Ja, dus dan van. schiet je mij maar dood. Dan moet je maar de dingen eens even accepteren, lullo. Hieronder is het, daar. In je ja, moe. joe ga jij nou Oh kut! Ik schrik helemaal van jou, godverdomme. Ik zit in first person. Parachute open! Oh dit is moeilijk in first person. Ik land op een dak. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ik wil altijd met mijn spot tegen de stoep Oh kut, waarom ben ik aangereden? Ik ga niet... Granaten gooien, want dan gaan we sowieso ontploffen. Oké okay, joh, ik ga granaten gooien. Ik doe met je mee. Dan kan ik ook aan jouw raam gooien. Oh. Jezus! Ik ga gewoon voor ons uitgooien en hoop dat ze ons niet raken. Oh. Die was close. Ah joh, ik heb toch een trio in mijn opslag liggen op, Pas op! Wat oh, kan ik ook? Fucking vet. Waar span ik? ik? span ook fucking in de bergen. Waar oh, de om dat geluid uit? Dat is niet dat maar harde schijf, vriend. Ik hoor de plumplum. Ja, dat was een fucking tv die afging. Gaas, heb je dit heel fucking stoontje o, uit je Jesus. ogen? Oh, <laughs> <Yeah>. <laughs> dat het. Wat de gaf begiet al jongen? Moet je. Ja wat doe je? Wat well dan? Echt, man, je kan echt niet rijden. Ja, fuck jou! Dit is jouw knekbak. Jij stapt erin. Oh shit, dat die kilometer teller, joh. Ja. Oh, dat is wel sick, hoor. Oh, dan wil ik hem ook hebben. Oh, even hey, voor, voor de kilometer teller. Puur <laughs> voor oh. de kilometer teller. Oh, Ja, ik oh. ben eruit. Oh. Kut. Ah, dan ja, wat staat dan Michael gemuurd. Mute jezelf niet, je kut. We zijn autisten, doe het niet. We kunnen niet tegen een verandering. We <laughs> kunnen niet tegen veranderingen. Hoi, Danny. Hi. Ik uh, ben morgenavond alleen thuis. nou <laughs> Wat? Nee, niks. <nee>, sta... <laughs> Dat is echt zo'n line zo van. Ja, kom je even. <laughs> <laughs> nee. <laughs> Waarom heb ik een. F... Waarom heb ik een strop om mijn nek? En waarom zit ik met een noob in het team? Twee noobs in één team. Dat gaat goed. Gel, ik ga het pakketje gewoon even ophalen, dankjewel. Alsjeblieft. Graag gedaan. Wacht wat? Wacht wat? <laughs> Jezus, oh ja. kijk dit Wat Dat vaak gewoon, dat vaak gewoon te leven doen. Het eerste wat je ziet is gewoon... Iemand die een sigaret rookt, uh, iemand met een fucking varkensmasker op en iemand in zijn onderbroek. Ja, ja, je zei ik, je doet het Nou, dus... Wat? Oh, protect the collectors. Oh. Want vuilnisman is zo een gevaarlijk beroep. Echt pas op jij, hè? Waar Even... de oh, fuck is mijn zak? Nee, <laughs> het, snap ik. Maar... Zak is ja? ah, Jezus Danny. Echt, zei... <laughs> ja, ik gebruik als toeter gebruik gebruiken op mijn linker knokkel. <laughs> ik dacht eraan gewoon wel echt je knokkel was in <laughs> je hand. <laughs> oh jongens, haal nou op. Oh shit, de turn. Dan ben je Timmy Turner. Oh my god. <laughs> Jezus. Jezus. Of oh, turn down for what? <laughs> Come on, Danny.